Hoi en leuk dat je kijkt. De zomervakantie staat weer voor de deur. En daarom hebben we bij EUClaim gekeken naar de prestaties van Nederlandse vliegtuigmaatschappijen vorig jaar zomer. In totaal waren er vorig jaar in de zomer 1624 vluchten van en naar Nederland meer dan drie uur vertraagd of geannuleerd. De Nederlandse vliegtuigmaatschappijen KLM, Transavia, TUI en Curendon hadden samen het grootste aandeel, maar liefst 33 KLM had vorig jaar zomer 328 vertragingen van in naar Nederland, een aandeel van ruim 20 Maar is op zich ook niet zo gek, want zij voeren de meeste vluchten uit. Wat wel opvalt zijn de vertragingen van TUI en Vueling. Ze hadden een groot aandeel in het aantal vertragingen vorig jaar zomer. TUI had 106 vertragingen van meer dan drie uur en Vueling 104. Zij voeren veel minder vluchten uit dan bijvoorbeeld een KLM. Er gaat ongeveer 1 TUI-vlucht op 17 KLM-vluchten. In totaal liepen vorig jaar zomer ruim 292.000 passagiers van en naar Nederland een vertraging van meer dan 3 uur op. Als jouw vlucht vertraagd was, check dan op onze website euclaim.nl wat jouw rechten zijn. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.